Goedendag iedereen. Uh, vandaag iets het is heel anders. Iets heel, en ik ga niks, niks ontwerpen of zo niks maken, uh, het staat hier. Het is een, een naaimachineke, een zinger. Een hoeje stevige nou zinger. En een, enfin, uh, een stikmachine voor uh, leder te stikken. Ja, dat is het mooi. Ik kan dat vanam, als dat blijkt nee, een zinger te zijn en een hele nou maar dat zijn wel de sterkste, best in kwaliteit voor gewoon stikwerk en ook voor uh, stikwerk zoals leder en natuurlijk geen dikke stukken leer. Uh, want ik zou mijn schoenen willen rep, uh, rep, her op kopiëren. kopiëren Ik heb leren genoeg dus. En ik zou mijn schoenen zelf willen maken. Want die dat ik gekocht heb, dat was de leider van Keske Daar waren we schoon ze, ze zijn toch wel een jaar of uh, vier, 5 meegegaan, hè? dus dat ik je daarmee uitsteek. Hè? Ik heb ze al een paar keer moeten repareren hè? Een, uh, een rond voor, uh, met de pedalen. Weet dat? Pedalen? Dat heb ik ook nog gesteld. Nou, uh, kan ik niet gebruiken. Dan gaat het allemaal veel beter, hè? Ja, maar ik heb daar zo'n toeltje voor voor daar in die naald te steken. Dan trek ik die draad daardoor. Ken je dat? Zo'n aluminium, met keer met een dan. Dat deed daar niet voor. Dat is voor je een draad om je stof te trekken. Echt waar? En toen staken we door de naald. Alsjeblieft, dames en heren, zonder bril. Dat is wel fijn. Hè? Nu gaan we een keer kijken. Dat er, ik zal het onderuit zijn te zo. We gaan een keer kijken, want hieronder hebben we zo een spulletje. En daar zit nog draad op, kijk. Dat is het onderste babijntje. Dat is het onderste babijntje zit in dat spelletje? Gelukkig dat er dan op in zit. Als je dan één hebt, dan ben je zin. En ik ben dus niet gezien. Zijn we er he? Oh. Alsjeblieft. Twee draden komen eruit. Eén boven, één onder. En nu pakken we een vod. Ik heb hem voller genoeg. Hier. Nee, we moeten een, een vod pakken. Zo. Dat is een vod. We steken die vod eronder. Doen we hem hier van achter naar beneden geplaatst. Ziet dat je dat allemaal weet hè? En dan gaan we een keer stikken hè? Dat stikt in de verkeerde richting. Zie je dat dat Ja. En mensen Die doen het nog goed. Dat kan ik samen aan zo'n machine. Dat is ongelooflijk hè? Het is trouwens dat is. Hij ah, omhoog, hij omhoog. zit het meer vast. Ik heb er is vast. Nou ja, Zo. Ik heb toch iets gedaan wat ik niet moest doen. En zijn een zwarte draad mee naar binnen uitrokken. Waarom heeft hij dat gedaan? Dat je. We willen de stikken zien. Zo. Kijk eens. Dat is toch warm, dus het uh, staat ongeveer op uh, 3 of 4 millimeter. En dan zijn we dan is het in de chakouche. Dus heb ik daar een motor van. En dat is zijn sterke motorkes. En als ik dat ik de motorken hier ergens kan vastmaken, dan maken jullie de een daarom. daar rond. Dat moet ik wel gaan. Zo, we gaan aan de kast beginnen. En die moet gezaagd worden op 10 centimeters van het zaaglot. Dat is het zaaglot hier. En dat staat dat ik ga gebruiken. Ik ga gewoon MDF gebruiken. Dat is allemaal goed. Tandjes komen kijken. Is dat genoeg? Zoiets. 4 mm erboven. Dan gaan we zagen. Dat kun je goed he? Voilà, dat is uh, de afkortzaag. Hè. Dat is eigenlijk een, ik weet niet meer hoe dat noemt, maar dat is een zaag. Een radiaalzaag staat erop. En een radiaalzaag, dat is een zaag om af te korten, bijvoorbeeld. Hè. Je kunt dat spel ook onder een aantal graden zetten, dat je moet hebben voor vooraf te zagen. Maar wat hebben we ook nodig? Dat is lel Zo, dat is mijn bakstje. Nee, ik ga dat niet in elkaar vijzen. Nee, ik ga dat in elkaar plakken en nagelen. Waarom? Dat is MDF. Dat barst eigenlijk niks. Als ik daar een nagel in steek, dan gaat dat, dat ook doen. Maar niet zo ver als dat ik mee een boor ga. Eigenlijk kan ik even goed voorboren. Hè. Peterboren. Peterboren. Ja, Peter, boort dat. En zag nu. Ja, ik... De machine steekt in zijn koffer. motor hangt er aan. Dat is het. De motor hangt er aan. En uh, nu moet ik nog juist trimpoever zetten. Dan moet moeten een rond erin kunnen zijn. En eh, uh, gaan we dan maken. Hè. Oh, ja, ja. Daarom heb ik repeller gesneden, al afgescheurd. Ik ga die op elkaar lijmen. Uh, in leder is een trekkracht. En die trekkracht die zit in deze richting. Rekening mee gehouden. Dus wat ga ik doen? Ik ga die op elkaar plakken. Twee remmeltjes op elkaar plakken. En ga ik er andere twee ook op elkaar plakken. En die ga ik daar achterna, zo tussenin naaien, maar ik ga dat zodanig doen, dat die mooi verlopen. Dus wat moet ik doen? Hier moet het materiaal af en aan deze de twee die op elkaar komen, moet er materiaal ook vanaf. Deze aan de binnenkant en de andere aan de buitenkant. Dus we pakken ons mesje, ons stollemes en we snijden daar zo veel mogelijk. Dat gaat niet goed. Kijk, dan pakken iets anders. Oké. Okay. Dus we willen dat nog afdoen. Ik heb geprobeerd het al mes, maar het gaat niet. Maar ik heb deze nog. En dat is een Japans mes. Speciaal gemaakt voor mij. Door een Japanner Van Japan. En die mens die heeft dat zo goed gemaakt als een smid. En die, die kent er wel iets van. Die heeft dat gemaakt van ergste. Japaners in zwaarden maken zo is dat gemaakt geweest dat kan ik niet daar hou ik me ook niet mee beter dus kan ik het niet Zo, dat is de ene kant. En de andere kant, hè. Ga ik niet nog zo, dan dus. zijn. no Zo, dan vermist dat het daarin trekt. wat zeg maar dan nog eens. En dan pak ik mijn warm luchtpistool. En dan maak ik dat goed warm. Om die lijm heel goed te laten, laten hechten. En nu komt dat hij dat weet. Mijn papa was de schoonmaker. En ik heb zelf nog bij Mr. Minute gewerkt. In de jaren negentig, denk ik, dat het was. Een kreer, dat was al lang geleden, hè? In de jaren negentig. Dat was die jaren stilletjes, hè? En bij Mr. Minute dan gaan we dat onder een onder een warmtelampje. Maar dat heb ik het niet. Dus pak ik mijn bril en een bladeren. Kijk, hier is het. Oh, ik denk dat het en die gaan we nu gebruiken om te verwarmen. Oké. Okay. dan ga ja, ik dat er allemaal aflappen. Anders gaat dat hier zelfs aan vast plakken. En dat hebben we niet graag. Zo, die allemaal te plakken. Deze draaien we om. Deze is de buitenkant. Deze is de buitenkant. En deze twee die plakken we op één. Zo, plakken en nooit vergeten. Dan nou weer toe. En op een aanbiet doen. De lengte. En dan. Dan ziet het er dat zo uit. Zie je het? Ja, zo. Dat is de buitenkant. En dat is de binnenkant. Dit twee worden zelfs aan elkaar geplakt. Dat is deze kant, dat is de. Door erop te kloppen, vulkaniseerde dat eigenlijk. Dan trekt zich dat goed in elkaar, en dan komt dat goed. Nu wordt het moeilijkste. Deze een deel plakken. Dat moet het zo goed mogelijk zijn. Right. Straks snij ik de kanten terug los. Deze kanten hier. Ik ga die niet te vast doen. Ik ga die een beetje van trekken. Want daar moeten we weer dezelfde verbinding gaan maken. Dat dat ik nu gemaakt heb. Ik ga alles zo weer zo moeten losdoen, want ik weet nog niet hoe lang dat moet zijn. Dan moeten we dat nog rondmaken. maken. Ja, want dat moet een ronde. Oké, okay, we lopen nog vast. Zo, dat heb ik gedaan, ik heb het eens geprobeerd. Ik moet hier eigenlijk moet ik hier de, de veerkoeks afnemen. Een, een gemaakt, dus ik heb een vultje gemaakt en een stukje knutselen. Dan haal ik mijn mes daar zo tegen. En als ik het dan trek, dan ik je er juist af. Dat moet dan wel. Dus gisteren heb ik dat zo gedaan. Ja, dat moet je dan afzetten, Ja, dan heb ik dat afgetekend. Hier een streepje en hier ook ergens een streepje en hier een streepje. En wat gaan we nu doen? Nu ga ik dat eerst zo afsnijden, terug open splijten. hier de binnenkant afdoen, deze afsnijden, niet open splijten, maar de buitenkant afdoen en dan plakken we dat in elkaar en dan hebben we onze riem dus wat hebben we gedaan, Er was een machine en uh, hier, hier, hier is de poot dat is een machine met, uh, en ik heb daar een moterken onder gezet van een oude dosdevel. onder een andere oude dosdevel. en in een kist gezet, in een doos, een kast en dat marcheerde Dus, ik ben blij, die kan ik gaan stikken. Het kost al stikken, hè, maar uh, nee, met zo'n machine kun je leder stikken. Dat is straffend dat is volledig mechanisch uh, ijzer allemaal. En uh, niet te veel bazaar aan, dat kan plooien en trekken. Want dat is uh, voor een dingenmachine nodig. Hè. En een goeie straffe moteur. Oké, okay. dat is mijn werk voor vandaag. Voilà, alstublieft. Sorry, groetjes dan, uh, ik weet het niet meer. <laughs> Dag.